Dit is een oproep aan alle basisschoolleraren en leraressen van Nederland. Wist je dat bijna de helft van de kinderen in Nederland zich wel eens zorgen maakt over overstromingen en bosbranden en andere klimaatproblemen die voorbij komen in het nieuws? En wist je dat een meerderheid van die kinderen meer zou willen leren over klimaatproblemen en mee zou willen denken over oplossingen? Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen zich betrokken kunnen voelen, organiseren we ook dit jaar weer de Global Children's Designer Top. Het is een wedstrijd gebaseerd op een interactieve lesmethode waarbij kind over de hele wereld met elkaar kunnen samenwerken en na kunnen denken over oplossingen voor klimaatproblemen. Want klein zijn betekent niet dat je geen grote ideeën kan hebben. Deelnemen is helemaal gratis en kan vanaf 24 januari. Je krijgt dan een kant-en-klaar lespakket waarmee jullie direct aan de slag kunnen. Al jullie ideeën worden verzameld en de leukste oplossingen mogen jullie ook echt gaan bouwen. En die ga ik dan samen met een expertjury beoordelen. Ik ben heel benieuwd wie jullie mee gaan komen. Meld je aan en doe mee met de Global Children's Design